Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de. En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik wil bij deze mijn nieuwe abonnees van harte welkom heten. Super leuk dat je er bent. Laat in de comments even weten hoe je op dit kanaal terecht bent gekomen. Want dat vind ik heel interessant. In deze video gaan jullie kijken naar een boottochtje, Want ik mocht mee samen met Tineke een de 50 plussen. Zij hebben een boot, zij en haar man samen en uh, ja, ik heb ontzettend genoten, maar dat gaan jullie zien in deze video. Ik kan jullie alvast verklappen dat je volgende week te zien krijgt hoe de tegels in mijn keuken zijn geworden. En ik heb een lederen plantenhangen gemaakt samen met Anja van het YouTube kanaal Silverlines. Voor nu wens ik je heel veel plezier met deze video. Doe wel vast een duimpje omhoog. En uh, vergeet niet te abonneren en een luil op die bel te geven. Want dan mis je geen enkele video. Ik zeg veel kijkplezier. En tot de volgende keer. Doei! Nu maar snel slapen. Hoe laat is het? Ojo, half elf. En uh, ik moet wel de wekker zetten. Ik moet vroeg uit mijn bed. Want ik ga naar Tineke. De vloggende 50 plussen Want uh, zij zit helemaal in Friesland. Ik ga de grens over. The next day. Deze neem ik mee om te testen. 2 uur en 9 minuten. Uh, ik ben er om huh? 9 uur 53. Ik dacht, uh, kijk. Tal, -da -da -da. Jezus wat een ding. <laughs> maar hij past inderdaad over je gewone bril heen. En uh, nu ga ik hem dus testen in, uh, in die zonne. Much, much, much later. Oh, god, ja. Dat is lekker. Ik krijg een berichtje van, uh, van Tineke, was jou onderweg. Ik had er natuurlijk al lang moeten zijn. Maar mijn navigatie besloot ineens om een andere route te nemen. En ineens zei hij, je bent er al over een kwartier. Ik ik twijfel al. Ik denk, dat kan nooit toch. En in plaats dat ik nou de navigatie gelijk goed zet. Nee, ik ga gewoon nog dat stuk rijden. En ik kom ergens in Almere uit. Ik denk, hè, dit is niet goed. Ik zie hier geen water. Ik ben hier nog lang niet over de grens. Dus ik nog een keer de navigatie goed zetten. Want ik dacht dat ik dat al gedaan had. Moet ik nog een uur en een kwartier. God, Godzame trutte hoor. Ik kan geen bericht terugsturen natuurlijk. Want ja, ik ben aan het rijden. Dat gaat niet. Ja, ik ben op de weg. Ik kom eraan. One eternity later. Nou, ik ben er. En uh, volgens mij ja, dan komt daar aanlopen. Ik heb ze even gebeld want anders weet ik niet waar ik naartoe moet. Zo, dat is wel even lekker een stukje lopen na uh, drie uur zitten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nee, nee. <laughs> Ja hoor, ik ben op de boot! Met Romke, dat is de hond van Kiel. Heb je te zin in? Stukje varen? Romke is de kapitein hè, Romke? is De kapitein hè, van het schip. Kijk, Ducky heeft gebroken ja, poot. Dat is lastig zwemmen zo. Ducky. Oh. ja. <laughs> hij wil krabbelen, maar dat gaat niet. Hij doet zijn best, maar hij kan er niet bij. Oh, oh zij, het is een zij natuurlijk. Hoor ik er niet af? Dat was, dat, was, dat was niet de planning Ja, hij staat aan hoor! Daar gaan we! Daar nou, lagen we net Nou hup, bikini aan! Die tijd hebben we gehad Nou, oh. dat we ik doen Ja, ga zitten? We worden achtervolgd. Oh, ga eens vooruit. We worden achtervolgd. Ah, thee. Lekker. Ik heb een koekje. Oh, dat is echt gemeen. Oh. Nee, joh. Ja. voor een koekje. Ja, een hondenkoekje. Een romkenkoekje. Recht zo die gaat, kapitein. Ik We ze oh. gaat de andere kant op. Doei. Dit is echt genieten mensen. Oh, fantastisch. Zo blij dat ik mee mag. We hebben weer een stukje gewandeld over deze dijk. En nu gaan we terug naar de boot. Echt afzien jongens. Afzien dit. is schrikkelijk. Nooit meer. Zingen we dan? Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant. Daarbij je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. We zijn weer veilig geland. Zo, hoi, yo, op, oh, oké, okay. op de terugweg naar huis. Ik heb een fantastische dag gehad. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het was een hele leuke dag. Bedankt, Tineke en Chris. Het was echt fantastisch. Ik heb zo genoten. Het was gewoon. De uitslaggever van deze bril, ik heb hem de hele heenweg weg hij doet gewoon zijn ding, dat wel, maar het is wel loodzwaar op mijn neus. Mijn neus is al niet zo groot, dus die kan al niet zoveel veel handelen, maar het is best wel een zwaar ding, zal ik maar zeggen. Dus ik heb eigenlijk liever mijn zonnebril op sterkte, maar ik denk dat het wel handig is als ik dus niet zo'n lang stuk hoef te rijden, dat je hem dan even opzet. Maar dit is toch wel een beetje zwaar. En uh, ik was met mijn stomme kop mijn uh, ibuprofen vergeten. Want ik moest natuurlijk heel veel zitten op die boot. Behalve dat ene stukje dat ik uh, ging dansen. En ik had geen ibuprofen. Ik was het helemaal vergeten. Ik had mijn tas omgepakt. Want ik had een andere tas bij waar ik het in had gedaan. Zo, ik ben inmiddels thuis. Ik heb de kaarsjes aangedaan. Super gezellig. Lekker luchtje, zo'n smeltkaarsje. Vind ik ook altijd fantastisch. Voor nu sluit ik deze video af. En dan zie ik jullie graag de volgende video. En dan zeg ik... Oh, doe even een duimpje omhoog. Want de video was natuurlijk ontzettend leuk. En abonneer nou eens even. Want anders uh, kom ik keer thuis in elkaar slaan. En dat wil je niet. Ik zie jullie graag de volgende video. Doei doei!